Dank u wel via Don Bosco. Ik heb de petitie om ervoor te zorgen dat alle meisjes naar school kunnen gaan goed ontvangen. Het is een onderwerp dat mij nauw aan het hart ligt. Ik vind het onderwijs super belangrijk om mensen sterker te maken en weerbaarder te maken. En we hebben gezien dat het vaak de meisjes zijn die moeilijk toegang hebben tot school. En als ze op school geraken, dat het een hele uitdaging is om ze ook op school te halen. Ik zal als minister van Ontwikkelingssamenwerking zeker mijn schouders eronder zetten. Merci daarvoor.